Als je boven ons kijkt, zie je eigenlijk overal bladeren. Geen enkel beetje zonlicht komt er doorheen. Dit bladmozaïek zorgt ervoor dat er nog maar weinig direct zonlicht direct bij de grond komt. Dat geeft de eerste functie van bladeren goed weer. De bladeren proberen samen zoveel mogelijk zonlicht te vangen, zodat ze fotosynthese uit kunnen voeren. Daarmee maken ze glucose, wat de plant nodig heeft voor alle levensprocessen. En dat is de manier waarop planten zelfvoorzienend zijn. Weten jullie nog? Voor het proces van fotosynthese hebben planten CO2 nodig. Door speciale huidmondjes in een blad kan een plant CO2 opnemen uit de lucht. En dat gebruiken ze dan weer samen met water om glucose te maken. Daarbij komt zuurstof vrij. En de meeste van die zuurstof laten het blad weer los. Ook weer via die huidmondjes. Het water dat de planten nodig hebben voor fotosynthese, dat komt niet uit de lucht, zoals CO2 wel komt, maar dat komt natuurlijk uit de grond. En dat water, dat ontsnapt ook weer via de huidmondjes. En dat is enorm belangrijk. Het is namelijk zo dat het feit dat het water verdampt, zorgt ervoor dat water uit de grond, door die wortels, door die stengels en uiteindelijk in de bladeren, wordt opgezogen. Je kunt denken aan een rietje. Kijk, als je bovenin, vanaf hier, water wegneemt. Ik teken hier even een streepje bij waar het water ongeveer zit. En ik zuig nu aan dit rietje. Dan zie je... Het water door het rietje heen uit het glas wordt weggenomen. Dus ook als je bovenin aan die buisjes, bovenin in de bladeren, dat water wegneemt, dan zorgt het ervoor dat onderin dat water wordt opgezogen helemaal naar boven, naar de bladeren. Waardoor uiteindelijk met behulp van fotosynthese de bladeren Glucose voedingsstoffen kunnen maken. Bladeren kunnen, net als stengels, ook bescherming bieden. Denk bijvoorbeeld aan de naden van een cactus. Naden van een cactus zijn eigenlijk gewoon gekke, gek gevormde bladeren. Of de brandharen op een brandnetel. En, net als wortels en stengels, kunnen ook bladeren als ondergrondse opslag dienen voor een plant. Neem bijvoorbeeld deze ui. Die bestaat vrijwel volledig uit bladeren. Nou, je ziet hieronder zie je wat worteltjes zitten. Daar heb ik het vorige les over gehad. Maar als ik die ui zo even... Hè, ik heb hier ook een opengesneden ui. Als je daar goed naar kijkt, zie je veel beter wat ik bedoel. Deze buitenste laag, dat is een bruine, dun bruin blad... En daarbinnen zitten allemaal hele dikke bladeren. Elk van die laagjes van een ui is een blad. Maar zoals je ziet, die bladeren nou, die zijn niet bepaald groen. En ze, zijn, ze zitten ook onder de grond. Dus ze kunnen onmogelijk bijdragen aan fotosynthese. Ze kunnen onmogelijk bijdragen aan de voedselproductie van die plant. Echter, die bladeren zijn wel ontzettend dik. En ze blijken vol te zitten met voedingsstoffen. Ze zijn dus perfect om als opslag te dienen. Net zoals aardappels en wortelen, waar we het de vorige les over hadden. Als je een blad doorsnijdt, vind je verschillende structuren die je bij de meeste bladeren terug kan vinden. Een blad wordt omringd door een opperhuid, die de rest van het blad beschermt. Aan de buitenkant van die opperhuid vind je vaak een vetlaagje, ook wel cutieke genoemd. En dat vetlaagje zorgt ervoor dat waterdruppels gemakkelijk van het blad afglijden. In die opperhuid zitten die huidmondjes waar ik het eerder over had. En die zitten voornamelijk aan de onderkant van het blad. Die huidmondjes bestaan uit twee cellen met een opening ertussen. En die opening die kan door die twee cellen worden geopend of gedicht. Door die opening kan, zoals ik al eerder zei, CO2 het blad in... En zuurstof en waterdamp kunnen het blad uit. Doordat die opening open en dicht kan, kan het blad zelf bepalen hoeveel CO2 de plant opneemt. En, misschien nog wel belangrijker, hoeveel water deze plant verliest. Dit groene deel van het blad, onder de opperhuid, dat noemen we bladmoes. De bladmoes bestaat voor het grootste deel uit cellen die ...propvol zitten met bladgroenkorrels... ...en die dus heel veel fotosynthese kunnen uitvoeren... ...en dus heel veel voedingsstoffen, heel veel glucose kunnen maken voor de plant. Daarover vertel ik jullie volgende les meer. Dat bladmoes, dat bestaat uit twee lagen. Je hebt het palissadeparengym... ...dat zit boven en dat bestaat uit langgerekte cellen ...die dicht tegen elkaar aanzitten. Dat noemen wij palissadeparengym omdat dat vernoemd is naar een palissade. Een palissade is een bepaalde bouwstructuur waarmee, waarmee hekken kunnen worden gebouwd van ja, eigenlijk boomstammen die heel dicht tegen elkaar aan worden gebouwd. Die onderste laag is veel opener en dat noemen we sponsparagiem, Omdat het een beetje sponsachtig lijkt met die vele openingen. Die cellen die liggen daar veel losser van elkaar dan in de palisadeparenchym, en er zitten een boel luchtholtes in, waarin bijvoorbeeld CO2 heel goed bij die cellen kan en zuurstof weer heel goed die cellen uit kan. Daarnaast vind je in dat bladmoes ook nog vaatbundels, die bestaan uit de voor jullie inmiddels wel bekende hout- en zeefvaten. Die kun je trouwens van buiten het blad, kun je die vaatbundels ook zien, in de vorm van de bladnerven. Dat is alles wat ik jullie wilde vertellen over de bladeren. Dan gaan we nu meteen door naar de bloemen. Ah, het voorjaar. Het seizoen waarin alle insecten weer naar buiten komen en de bloemen volop aan het bloeien zijn. Bloemen zijn de geslachtsorganen van de bloemplant. Alles in zo'n bloem is erop gericht om stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem te brengen. Dit hoofdstuk bespreek ik voornamelijk de bouw van bloemen, maar ik zal die bouw toch wel een beetje proberen te koppelen aan de functie. Net zoals bij de andere onderdelen van planten, bestaat ook weer een gigantische variatie aan bloemen. Maar er zijn een paar kenmerken die je bij alle bloemen terugvindt. Ik gebruik voor dit, uh, voor dit filmpje gebruik ik een lelie. Ik geloof dat het een Aziatische lelie is als voorbeeld. Omdat je daar de verschillende onderdelen van de bloem heel goed in kan herkennen. Maar eigenlijk vind je bij alle bloemen vind je deze onderdelen terug. Een bloem bestaat uit twee bladeren, twee type bladeren. Je hebt de kelkbladeren en die zitten aan de buitenkant. En daarbinnen heb je kroonbladeren. Bloemen die nog in de knop zitten, zoals deze, die worden omringd door die kelkbladeren. Dus elk van deze bladeren hier is een kelkblad. En die kelkbladeren zorgen ervoor dat alles wat daarbinnen zit goed beschermd blijft totdat die bloem helemaal klaar is om uit te komen. En als die helemaal uitkomt, zo'n bloem, dan worden de kroonbladeren worden zichtbaar. Bij deze bloem zie je nog steeds de kelkbladeren. Die zitten hier aan de buitenkant. En aan de binnenkant, hier lijken de kelkbladeren en de, bloem, kelkbladeren en de kroonbladeren heel erg op elkaar. Die kroonbladeren die zijn erop gericht om insecten aan te trekken. Daarvoor hebben ze vaak mooie kleuren. Deze is een beetje wittig, maar ook wit trekt sommige insecten aan. En soms zijn die kleuren niet eens zichtbaar voor ons. Want als ze bijvoorbeeld ultraviolet zijn, kunnen anderen kunnen dat wel weer zien. Sommige insecten. En ook hebben die bloemen vaak heerlijke geuren. Die aangeven dat er in deze bloem hele lekkere nectar zit. Nectar is een zoet stofje. Het wordt meestal helemaal diep in de bloem wordt dat gemaakt. En het enige doel daarvan is om insecten te blijven lokken naar die bloemen. In sommige bloemen, bij deze niet, maar in sommige bloemen vind je dan ook nog in het midden van de bloem vind je wat we dan noemen een honingmerk. En dat honingmerk dat geeft aan... Het honingmerk dat is vaak een net wat ander kleurtje. Of misschien zijn er streepjes die naar het midden toe wijzen. Die geven aan waar dat nectar precies in de bloem zit. Ik heb één bloem heb ik een beetje opengewerkt om jullie de specifieke onderdelen aan de binnenkant van de bloem te laten zien. Die binnenkant van de bloem, daar zitten de werkelijke geslachtsorganen. Je hebt het mannelijke geslachtsorgaan, dat zijn meeldraden. Een vrouwelijke, dat is de stamper. Die meeldraden die bestaan uit twee onderdelen. Je hebt de draad. De draad noemen we de helmdraad. En bovenaan die helmdraad zit een knop, de helmknop. En die helmknop die maakt allemaal van dat gele spul, geel poeder. Een gele poeder, dat is stuifmeel of pollen. En als een insect dan bij deze bloem komt, en deze bloem invliegt, dan komt er wat van die pollen, plakt dan heel goed vast aan dat insect. En de hoop is dan dat dat insect vervolgens naar een andere bloem vliegt, en dan uiteindelijk, ik oh, pak gewoon weer deze erbij, die bloem bevrucht, Doordat dat stuifmeel hier aankomt bij de stamper. En dan specifiek hier bovenop de stamper. Bovenop de stamper, ik laat er nu eventjes wat stuifmeel op komen. Bovenop de stamper heb je hier de stempel. En de stempel is ook weer een beetje plakkerig, zodat het stuifmeel er goed aan kan plakken. En dan gaat dat stuifmeel, dat groeit eigenlijk... Via de stijl, de stijl is deze stengel, groeit het hier naar het vruchtbeginsel. In het vruchtbeginsel van zo'n bloem, dus dat verdikte groene deel hier zo, wat ik nu vast heb, daar zitten zaadcellen, of nee, daar zitten eicellen. In het stuifmeel zitten zaadcellen en die zaadcellen die komen dus bij die eicellen terecht in het vruchtbeginsel. En... Die eicellen die zitten dan weer in wat we noemen een zaadbeginsel. Dat zaadbeginsel dat groeit uit tot zaden, zodra de bevruchting heeft plaatsgevonden. En het vruchtbeginsel dat groeit dan uit tot een vrucht. En die vrucht die is er dan weer op gemaakt om ervoor te zorgen dat de zaden zo goed mogelijk worden verspreid. En dat kan dan weer op verschillende manieren. Heel veel vruchten zijn gewoon lekker eetbaar, waardoor de zaadjes door dieren worden verspreid. He, die zaadjes die komen dan ook bijvoorbeeld in die dieren terecht, die poepen ze weer ergens uit. En hopseke, op een andere plek komt dat zaadje terecht en kan dat zaadje weer groeien. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan de zaadjes van een paardenbloem. He, die pluisjes, dat zijn ook vruchten. Maar die worden niet verspreid doordat dieren ze eten, maar gewoon doordat de wind woeie, ze meevoert. Dat is alles wat ik wilde vertellen over bloemen vandaag. En voor de rest zou ik eigenlijk willen zeggen, heel veel succes met de rest van het hoofdstuk.